Hi, ik ben Stacey Seedorf en ik wilde kort iets kwijt over mijn laatste boek, Brain for Speaking. Want voor een ondernemer is het nooit zo belangrijk geweest om goed te kunnen spreken dan in deze periode. Kijk maar wat er is gebeurd de afgelopen acht maanden. Alles is online en het wordt eigenlijk alleen maar meer. In het boek heb ik het niet zozeer over de techniek van het spreken. Ik heb het vooral over de energie die je hebt als spreker tijdens het spreken. En daar wil ik het met je over gaan hebben tijdens de livestream van MBA op 29 oktober aanstaande. Ik nodig je uit om je aan te melden om daar virtueel bij aanwezig te zijn. Je kan je aanmelden via de link die hieronder in de comment staat. En ik nodig je uit om een vraag te stellen over, misschien wel over jouw brain for speaking als ondernemer. Stel je vraag en ik zal je die altijd beantwoorden. Ik hoop je te zien op 29 oktober bij MBA.